Welkom, allemaal, bij deze tweede aflevering van de seminarreeks over brede welvaart in beleid. Georganiseerd door de drie planbureaus. Deze tweede aflevering gaat over brede welvaart in de Nederlandse gemeente. En mijn naam is Femke Verwest. Ik ben sectorhoofd bij de afdeling Verstedelijking en Mobiliteit van het Planbureau voor de Leefomgeving. En ik zal u vandaag uh, uw voorzitter zijn en u door het programma heen geleiden. Um, net als de vorige keer zijn we met een groot gezelschap. En uh, het gezelschap komt nog binnen zoals u ziet, maar uh, we zijn toch alvast uh, begonnen, maar uh, welkom allemaal. En uh, net als de vorige keer zijn we met een heel gemêleerd gezelschap aanwezig. Uh, werkzaam uh, zijn mensen bij de overheden, bij maatschappelijke organisaties, bij kennisinstellingen en op verschillende beleidsdossiers bent u actief. Het grote aantal uh, waar u mee u bent, als mede de diversiteit, laat de brede belangstelling voor en de relevantie van dit onderwerp uh, goed zien. En het onderwerp leeft zowel op nationaal, provinciaal, regionaal als gemeentelijk niveau. Uh, met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, natuurlijk half maart, leek het ons daarom een goed idee om vandaag stil te staan bij het onderwerp brede welvaart in de Nederlandse gemeente. Ik wil graag een bijzonder welkom heten aan onze gasten en die zal ik samen met het programma aan u voorstellen. Allereerst professor dr. Hans Mommaas, onze directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, welkom. Um, hij is part-time hoogleraar Regional, Regional Sustainability Governance van de Tilburg Universiteit. En hij zal straks een toelichting geven op de seminarreeks Brede Welvaart in Beleid. Een initiatief, zoals ik al zei, van de gezamenlijke planbureaus. Ook zal hij het onderwerp Brede Welvaart, het belang ervan voor beleid en het onderwerp van vandaag Brede Welvaart in de Nederlandse gemeente toelichten. Uh, ook welkom uiteraard uh, aan mijn collega Dr. Mark Tissen. Hij is senior onderzoeker economie. En betrokken bij het driejarige onderzoeksprogramma Regio Deals voor brede welvaart. En dit project voeren we op verzoek van uh, het ministerie van uh, Landbouw, Natuur en Voedsel uit. En zal in maart worden afgerond. En hij zal in zijn presentatie nader ingaan op de voornaamste inzichten uit de studie getiteld Brede welvaart in de Nederlandse gemeente. Het belang van regionale samenhang. Die in het kader van dit onderzoeksprogramma is uitgevoerd en uh, vandaag gepubliceerd wordt. Daarna zullen professor dr. Marijn Molema en Josse de Voogd een reflectie geven op de inzichten en bijdragen van Mark. Marijn Molema is een programmaleider bij het Fries Sociaal Planbureau en bijzonder hoogleraar regionale vitaliteit en dynamiek aan de faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Josse de Voogd is electoraal geograaf, hij is zelfstandig onderzoeker en publicist... Op het raakvlak geografie, politiek en samenleving. En hij weet naar eigen zeggen precies hoe er gestemd wordt van Tessel tot Faals. Dus uh, dat is mooi. En hij heeft samen met René Cuperus in december 2021 de Atlas van afdraak Nederland gepubliceerd. En is momenteel bezig aan een boek over gelaagd land. Dat volgend jaar, meen ik, zal uh, verschijnen. Uh, na deze reflecties uh, is de zaal en de vloer open voor al jullie vragen en discussiepunten. En uh, die nemen we uiteraard graag in, uh, hierin mee. Um, en het programma zal tot uh, half vijf uh, duren. Maar voordat we van start gaan heb ik, uh, zoals gebruikelijk nog, een aantal huishoudelijke meedelingen. Die uh, zijn uh, ook uh, helaas noodzakelijk, maar goed om deze even met u door te nemen. Uh, als u vragen heeft, kunt u die in de chat kwijt. Uh, daar zullen de vragen door uh, onze collega's Emiel Evenhuis, Marike van der Staak en Laura Westendorp worden beantwoord. En na afloop van elke presentatie en ook in de slotdiscussie is er uh, ruim tijd gereserveerd voor het beantwoorden van uw vragen. Dus ik zou u willen oproepen deze ook uh, vooral te stellen. Uh, stelt u ze AUB in de, in de chat, uh, dan worden ze doorgeleid naar mij en dan kan ik ze de sprekers uh, voorleggen. En als u een vraag heeft uh, en het in de chat uh, uh, aangeeft, uh, willen we u verzoeken uw naam en organisatie daarbij ook te vermelden en voor wie de vraag is. Dan uh, maakt de discussie makkelijker. En verder wil ik erop wijzen dat deze bijeenkomst, zoals u misschien ook heeft gezien aan de recordknopje bovenin, uh, wordt opgenomen. En we zullen hem ook uh, uploaden op YouTube. Uh, de link hiervoor zult u naar afloop via uw mail ontvangen. Um, en nou ja, mocht u behoefte hebben, kunt u het nog eens nakijken of kunt u het ook doorsturen naar andere collega's waarvoor het uh, relevant kan zijn. En ik wens uh, jullie een hele inspirerende bijeenkomst toe en uh, geef nu graag het woord aan uh, Hans Mommaas. Ja, dankjewel Femke. Ben ik uh, goed verstaanbaar zo? Uitstekend, dankjewel. Ik zie aan de teller dat we inmiddels, uh, nou, dadelijk voorbij de 180 zijn. Dus we lopen richting de 200 deelnemers. Uh, goed om uh, zoveel belangstelling te zien voor het thema brede welvaart. Ik, ik denk dat een, een heleboel van u ook aanwezig is geweest bij de eerste bijeenkomst die we geha hebben gehad een tijdje geleden. Dus ik hoef mijn inleiding volgens mij niet al te uitgebreid te doen, maar toch even heel kort. Hè. Zoals Femke al zei, dit is, een, dit is een bijeenkomst die plaatsvindt in een reeks van bijeenkomsten die de komende tijd georganiseerd gaat worden. In, in een samenwerkingsverband tussen de drie planbureaus: het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal-Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau. En bij de drie planbureaus is, is dit traject onderdeel van de verkenning van manieren om brede welvaart. Operationaliseerbaar te maken richting het samenhangende begrotingsbeleid van het kabinet. Dus we zijn met de drie planbureaus aan het nadenken over hoe je de grote opgaves waar Nederland voor staat, in het sociale, het economische en het ecologische domein, samenhangend kunt presenteren richting de politieke en bestuurlijke besluitvorming. We kennen natuurlijk in Nederland al de Monitor Welvaart, die wordt uitgegeven door het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarlijks bij verantwoordingsdag. Die monitor brede welvaart, die kijkt vooral terug. Hoe is de ontwikkeling in Nederland tot nu toe verlopen? Op sociaal, economisch eh, en, en ecologisch gebied. De bedoeling van het werk van de planbureaus is dat dit een samenhangend vooruitzicht gaat geven. Dus waar stevenen wij op af? Welke vraagstukken gaan zich naar de toekomst toe voordoen? Welke opgaves horen daarbij? En dan is het vervolgens aan de politiek... Om tussen die opgaves te gaan kiezen. Wat gaan wij oppakken? Wat heeft daarbij prioriteit? Dat is het politieke vraagstuk. Wij als planbureaus staan voor de opgave. Om, om dat vraagstuk goed in beeld te brengen en in samenhang te presenteren aan het kabinet. Met het PBL lopen nu twee stromen. Eén stroom is dus dat vraagstuk van het integraal aandragen van vraagstukken richting het kabinet. Dat we samen doen met de drie bandbureaus. Het overkoepelende vraagstuk, het overholvraagstuk vraagstuk van brede welvaart op nationaal schaalniveau. Tegelijkertijd, en dat is waar Femco ook al aan refereerde, hebben wij als onderdeel van, van de sector verstedelijking stedelijking en mobiliteit. ook aandacht voor brede welvaart in de regio. En die aandacht voor de regio is voortgekomen uit de Regio-deals. Uh, op verzoek van met name het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, maar ook het uh, BZK die daarbij betrokken is geweest. We hebben verkend hoe je het thema van brede welvaart, het raamwerk van brede welvaart, operationaliseerbaar kunt maken in de doordenking van het regionaal beleid. En de uitdaging daarbij is om brede welvaart een stapje verder te ontwikkelen voorbij zeg maar een al te vrijblijvende pure inventarisatie van de stand van de ontwikkeling. We willen gaan kijken hoe je brede welvaart kunt operationaliseren... om daadwerkelijk agendas te maken, beleidsagendas... die ook naar de toekomst toe dingen in gang zetten. Om dan vervolgens te kijken ook wat werkt dan. Om daar ook allerlei causale verbanden aan te kunnen oplemen. En dat is het werk wat met name vanuit de sector... en mobiliteit afgelopen tijd is gedaan... op het schaalniveau van de regio. De vorige keer is daar verslag van gedaan... En dit keer gaan we verslag doen uh, naar hoe dan die brede welvaart op gemeentelijk niveau tot stand komt en wat dan in de regionaal samenwerkingsverband die brede welvaart realiseert. Want we zullen zien zo meteen aan de presentatie dat brede welvaart daarbij niet alleen puur gemeentelijke bronnen kent, Maar dat die bronnen ook voor een regionale samenhang hebben. Dat is natuurlijk op dit moment extra interessant. Niet alleen richting het nationale niveau, maar zeker ook richting het gemeentelijke niveau. Want we staan natuurlijk voor gemeenteraadsverkiezingen. Dadelijk, in maart, april, dan gaan we de nieuwe gemeenteraden kiezen. En, en die, bij die gemeenteraden staat natuurlijk ook voorop: ja, wat kunnen wij aan beleid ontwikkelen om het leven in deze gemeente beter te maken. En ik denk dat wat zal blijken uit de workshop van zometeen, is dat die gemeente niet op zichzelf opereert. Die gemeente opereert in een regionaal verband. Dus daar ligt de uitdaging ook voor gemeenteraden om de eigen ontwikkeling ook vanuit het regionale samenhang te doordenken. Maar dat alles zal nog veel duidelijker worden aan de hand van de presentaties en de discussies die we zo meteen gaan krijgen. Ik wens ons allen veel plezier en inzicht en leerend vermogen toe. En daarmee geef ik het woord weer terug aan Femke. Dank jullie wel wel, Hans, voor deze mooie opening. En uh, volgens mij uh, is het bruggetje al helemaal gelegd naar, naar de presentatie van Mark Tissen. Dus uh, Mark, de uh, uh, floor is yours. Kan je de presentatie die je hebt met ons delen en ons meenemen in je inzichten? Dankjewel, Franke. Uh, ik ben Mark Tissen uh, en samen met uh, Jeroen Content heb ik onderzoek gedaan naar de Brede Welvaart in Nederlandse gemeentes. Uh, ja, Brede Welvaart is, uh, is niet zomaar iets. Brede Welvaart gaat over alles wat we van waarde vinden. Brede Welvaart is dus eigenlijk het begrip uh, waarin, waarin we onderzoeken ja, hoe het ervoor staat in Nederland en hoe het ervoor staat met mensen in Nederland. Ja, en dat is het vraagstuk waar we mee weggestuurd zijn. Maar ja, hoe kunnen we dit nou goed onderzoeken? En om te beginnen kunnen we natuurlijk alle gemeenten, voor alle gemeenten alle kenmerken in kaart brengen. Dan kunnen we weten hoeveel banen er zijn, hoeveel musea en hoeveel restaurants. En CBS heeft er een hele mooie website voor. En, uh, dat, dat is de regionale monitor Brede welvaart. Maar is dat nou voldoende? Dus, dus, dus, dus zijn we er dan? Dus, dus ja, niet geheel natuurlijk, want het gaat om alles wat we van waarde vinden. Dus ja, het gaat niet alleen om deze kenmerken, het gaat ook om, om hoe belangrijk vinden de inwoners van een gemeente die kenmerken. Als deze kenmerken als helemaal niet belangrijk worden gevonden, ja, dan, dan hebben ze ook geen waarde. En dan, dan dragen ze ook niet bij in de brede welvaart. En wat zijn dan de verschillen in waardering tussen gemeenten? Dus de, de brede welvaart is waarschijnlijk iets heel anders voor inwoners van Oost-Groningen. Dan het is voor inwoners van hartje amsterdam ja, Natuurlijk zijn er ook overeenkomsten, maar je kunt toch wel verwachten dat daar behoorlijk grote verschillen tussen zijn. En een lijst van kenmerken van gemeenten is dus niet voldoende om een uitspraak te doen over de brede welvaart. Stel dat we weten wat het belang is van verschillende aspecten van de brede welvaart voor de inwoners, dan zijn we er nog steeds niet. Wat voor velen van ons. Ja, Gedeeltelijk halen we die brede welvaart ook uit andere gemeenten. Dus de gemeenten staan niet op zichzelf. Ik zelf woon in Brabant, ja, ik werk in Den Haag. En dat betekent dat ik dus een gedeelte van mijn welvaart haal uit een andere gemeente. En deze gemeenten hoeven ook nog eens niet naast elkaar te liggen. Dus al deze elementen die staan centraal in dit onderzoek. Die vormen de basis waarop wij de brede welvaart van de Nederlandse gemeentes in kaart hebben gebracht. Uiteindelijk proberen we daar dus iets te zeggen over hoe het gaat met de mensen in deze verschillende gemeenten. Natuurlijk is de toekomst ook belangrijk. Dus de toekomstige ontwikkelingen beïnvloeden ook de brede welvaart. Voor dat deel van de brede welvaart kunnen wij nog niet goed in beeld brengen wat de verschillen zijn van de verschillende gemeenten. Dat hebben we daarom nog maar even buiten beschouwing gedaan. Stappen we nu even over naar een video over brede welvaart in Nederland, Nederlandse gemeentes. Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. En in welk gebied van Nederland zou dan de welvaart het hoogst zijn? Wel de hoogste brede welvaart vinden we in de Randstad. Dit kunnen we laten zien op deze figuur. De donkerte van de kleur geeft eigenlijk aan dat de welvaart daar hoger is. Maar de Randstad is natuurlijk niet één gelijkvormig gebied. We kennen allemaal het mooi wonen in het gooi, maar we kennen tegelijkertijd ook de achterstandswijken in de grote steden. Dus als we hier wat meer op inzoomen, dan zien we dat in de grote steden zelf de welvaart net wat lager is dan in de gemeente daaromheen. En dit patroon, dit zien we eigenlijk ook terug in de rest van Nederland. Ik ben zelf geboren in een dorpje net beneden Nijmegen. Dus als we nu inzoomen op het gebied Arnhem-Nijmegen... dan zien we dat Nijmegen weer net iets lichter is dan de gemeente daaromheen. En hoe komt dit nu? Dat kunnen we laten zien aan de hand van deze visualisatie. In deze visualisatie zien we hier de grote bruisende stad. En in deze grote bruisende stad... daar is recreatie, cultuur, veel uitgaansmogelijkheden... wat je op het platteland veel minder zult vinden. En in die buurgemeente... Daar vind je eigenlijk alle voordelen die je in een grote stad niet vindt. Dus de grote ruimte, veel groen, een sportveld. Al deze dingen die het leven eigenlijk prettig maken in deze wijken. En waarvoor je de ruimte nodig hebt. In deze voorstad is het mooi wonen, maar heb je wat minder werkmogelijkheden. Maar dat is geen enkel probleem als je gemakkelijk die grote stad kunt bereiken. Dit maakt dat eigenlijk de welvaart in deze gebieden net iets hoger is. Nu naarmate we steeds verder weggaan van de grote stad en steeds meer komen in het landelijk gebied en steeds meer komen in een informe gebied, hoe lager die welvaart wordt. Dat komt omdat in zo'n informe gebied vaak bepaalde aspecten die belangrijk zijn in het leven ontbreken. En die vind je dan niet in de buurgemeente. En op dat moment dan kom je dus in de problemen en dan is de brede welvaart nog net wat lager dan in de rest van wereld. Uit de studie Brede Welvaart in Nederlandse gemeenten volgt dat de samenhang tussen de Nederlandse gemeenten heel erg belangrijk is voor de Brede Welvaart. En welke beleidsconclusies kunnen we daaruit trekken? De eerste conclusie die we daaruit kunnen trekken is dat het belangrijk is om samen te werken in gemeentes in een gelijkvormig gebied. Deze gebieden zouden net iets minder eenvormig kunnen worden. Dus dat betekent dat de ene gemeente zich gaat richten op een theater of cultuur. En de andere gemeente gaat zich meer richten op sportfaciliteiten. En op die manier kan de hele welvaart in zo'n gebied hoger worden. Belangrijke voorwaarde is dat men natuurlijk wel goede toegang heeft wederzijds tussen deze gemeenten. De tweede conclusie is dat het heel erg handig zou zijn om samen te werken tussen de grote stad en de voorsteden die daarvoor liggen. Waarom? Omdat je dan optimaal van elkaar gebruik kunt maken. De Mensen uit de grote stad kunnen gebruik maken van de ruimte en de natuur in de omliggende gebieden, terwijl in de omliggende gebieden natuurlijk optimaal gebruik wil maken van de cultuur, maar ook van de werkmogelijkheden in de grote stad. Dus een goede wederzijdse toegankelijkheid is daar heel erg belangrijk. Een derde conclusie is dat als bepaalde gemeenten heel erg op elkaar lijken, niet alleen qua kenmerken, maar ook op wat de bewoners van belang vinden, dan juist in die gebieden dan kun je veel van elkaar leren als je gezamenlijk vergelijkbare opgaven aanpakt. In deze figuur is afgebeeld welke gemeenten in Nederland op elkaar lijken. Niet alleen voor wat betreft kenmerken, maar ook voor wat de inwoners belangrijk vinden. Gemeenten die op elkaar lijken, die hebben dezelfde kleur. En wat je ziet in deze figuur is dat bijvoorbeeld helemaal in het zuiden van Nederland en ook in het noorden, maar ook in het midden, een rode kleur voorkomt. En dat betekent dat er overal gemeenten zijn die veel op elkaar lijken. En dat zou een indicatie kunnen zijn dat deze gemeenten voor een vergelijkbare opgave staan. En dus gezamenlijk goed zouden kunnen optrekken in het aanpakken van deze opgave. Uit de studie volgt dat samenhang heel erg belangrijk is. En als samenhang heel erg belangrijk is, dan is samenwerken dat dus ook. Wat we dus in deze video gezien hebben is dat samenhang en samenwerking eigenlijk heel erg belangrijk is voor de brede welvaart. En nu wil ik jullie meenemen in de onderbouwing hiervan. Hoe belangrijk is die samenwerking precies? Verschilt dat in de verschillende Nederlandse gemeenten? En daarvoor laat ik jullie dit plaatje zien. En in het plaatje uh, staan een aantal gemeenten geordend de hoogte van de brede welvaart. Dus bovenaan is een gemeente met de meeste brede welvaart en onderaan staat een gemeente met de minste. En dan de kleurtjes geven aan de, de, de, de variatie in aspecten die daarbij een rol spelen. Dus we hebben een grote hoeveelheid aspecten hierin meegenomen en ieder kleurtje staat hier voor een aspect. En wat je dan ziet is dat er een mooie geleidelijke verdeling is over die aspecten voor de gemeente met een hoge brede welvaart. En dat beeld wordt langzaam verstoord als je naar beneden loopt. En als je dus naar de gemeente gaat kijken, dan lager brede welvaart. En wat is er hier nu eigenlijk precies aan de hand? Door hier iets meer op in te zoomen, krijgen we hier een mooi beeld van. Dus laten we nou eens kijken naar typische, typische kenmerken van de grote steden. Die worden gekenmerkt door veel -recreatieve sector, creatieve sector. Sorry. En tegelijkertijd veel recreatie en cultuur. En dat zien we dat dit heel sterk vertegenwoordigd is in die gemeenten met een hoge brede welvaart. En als we gaan kijken, in de gemeente met een lage brede welvaart, dan gaat er ergens in het midden gaat er iets mis. Dan gaat er één van beide aspecten gaat ontbreken. En dat kun je dan op een gegeven moment niet meer compenseren of goed compenseren met andere factoren. En als je dus gaat kijken naar de gemeente met de laagste brede welvaart, dan eigenlijk beide aspecten gaan ontbreken. En dan worden die aspecten ook heel belangrijk. Dus ja, je hebt er bijna niets van. Dus het wordt schaars en dan, en dan wordt dat heel belangrijk en, en ga je daar veel waarde aan hechten. En tegelijkertijd, ja, kun je dat niet helemaal ondervangen met nog meer groen in de omgeving. En dat... En dat maakt dat, dat dus die, die, die samenhang heel erg belangrijk wordt en, en in hoeverre je dan nog toegang krijgt tot het volledige brede spectrum van alle aspecten van brede welvaart. En dat toont ook aan dat, het, dat je dus als gemeente dus niet moet gaan blind staren op één aspect van de brede welvaart. Het, het hele spectrum is van belang en daarom heet het ook brede welvaart. En dat brengt mij tot het een element van van hoeveel kun je dan uit je, uit je buurgemeente halen van deze brede welvaart. En dat kunnen we mooi laten zien met een vergelijkbaar plaatje. En in het plaatje zien we weer de gemeente geordend op dezelfde manier. En dan zien we hier een lengte van het staafje. En de lengte van het staafje, het geeft dus aan welk aandeel van de brede welvaart uit andere gemeentes dan eigen gemeente worden gehaald. En dan hieruit blijkt dus dat voor heel veel Gemeente, dat voor heel veel gemeenten wel zeker 40% van de totale brede welvaart uit andere gemeenten wordt. Wat deze figuur ook laat zien is dat naarmate die, die welvaart dus lager wordt dus in, in, die, in die gemeentes, dat er steeds minder uit andere gemeenten uh, komt. Dus, dus dit geeft een duidelijke indicatie dat er een verband is Tussen die samenhang en de hoogte van de brede welvaart. Nu is het ook zo, en dat wil ik eigenlijk gewoon even laten zien, dat het dus niet zo is dat het hier gaat om één aspect. Het gaat hier om meerdere aspecten die een rol spelen uh, bij die, die welvaart die je uit andere gemeenten haalt. En dus ook hier is het zo dat het niet om één dingetje gaat. Het gaat om meerdere dingen die daar een rol spelen stel dat we dit nu op de kaart neerzetten, we hebben net gezegd dat dat samenhang een belangrijke rol speelt. Oh, ik vergeet even wat. Sorry, ik wil nog even laten zien dat uh, dat dat dit wederkerig is, dus dat dat vaak denken mensen dat dat het heel, alleen maar belangrijk is dat je die brede welvaart uit de grote gemeente haalt. Dus, dus dat het heel belangrijk is voor die voorsteden dat ze dat ze profiteren van de grote stad, maar de grote stad profiteert zelf ook. Die profiteert ook. Uit zijn naaste omgeving, dus natuurlijk is het de grote stad die het haalt, uit het Groene Hart. Maar het is ook uh, de steden onderling. Dus ja, het kan ook zijn dat iemand uit, uh, uit Utrecht of iemand uit Den Haag uh, naar het theater gaat of naar de opera in Amsterdam. Dus de, deze interactie en die samenhang tussen gemeentes, dat speelt voor alle gemeenten en dat speelt ook voor de grote steden. En stel dat we nu kijken op de kaart, dan, dan waar in Nederland, uh, is dan die samenhang sterker dan in andere gebieden? Dan heb ik het nu al een paar keer gehad over de Randstad. Tja, dat is duidelijk, dat is een gebied waar veel samenhang is en veel interactie. Maar we zien ook veel samenhang en interactie, bijvoorbeeld in Noord-Brabant, in Arnhem-Nijmegen en in Noord-Friesland. Dan kom ik zelf ook uit Sint-Willeport, daar ben ik woonachtig. En dat is een beetje aan de rand van deze cirkel in Noord-Brabant. En daar vindt natuurlijk ook, ook al veel interactie plaats. De gemeentefinanciën worden, worden gezamenlijk georganiseerd in, in een flink deel van Brabant. En voor de afvalscheiding moet ik naar de buurgemeente. Dat zijn voorbeelden van hoe, hoe daar interactie plaatsvindt. En dat, dat betekent dat, dat we natuurlijk ook niet zeggen dat er nu geen interactie is. En dat, en dat laat het beeld ook zien. Vallend is het natuurlijk ook deel van Friesland, waar dus eigenlijk ook al veel interactie plaatsvindt. En wat zou er dan aan de hand kunnen zijn dat die welvaart daar in dat gebied toch lager is? Een, een belangrijke oorzaak ervoor kunnen zijn dat het gebied toch net iets te eenvormig is en dat, dat meer variatie in het gebied eigenlijk die welvaart verder zou kunnen opsturen. Uiteindelijk als we kijken als Nederland als geheel. Ja, dan valt toch met name op die, die geweldige interactie in, uh, in dat Randstadgebied. En waar komt dat nou door? Ja, dat gebied is nu eenmaal heel erg gevarieerd en je kunt er alle aspecten van de brede welvaart vinden. En hoe meer interactie daar plaatsvindt, ja, hoe meer dat die, die welvaart eigenlijk omhoog wordt gestuurd. En dat geldt dus niet alleen voor die gebieden rond die grote steden, maar ook die grote steden zelf. Die profiteren daar ook van. Ja, brede welvaart, dat heb ik dus nu net laten zien, gaat dus niet alleen over het integraal beschouwen van verschillende aspecten van de brede welvaart. Het gaat ook duidelijk over het integraal beschouwen tussen de verschillende gemeenten. Dus het gaat net een stapje verder. En die samenhang tussen die gemeenten die kan dus een hele belangrijke rol spelen voor de hoogte van de brede welvaart. En hiermee heb ik de belangrijkste conclusies uit ons onderzoek gepresenteerd en ik kijk echt uit... Naar de reactie, ook van de zaal en de discussie. Dank u. Dankjewel Mark. Nou, er, er komen al vragen uit, uh, uit de chat. Dus, die, uh, dus dat is mooi. Um, een eerste vraag uh, die ik zelf had, is wat zijn de gevolgen hiervan nu voor het uh, regionale beleid? Je hebt al aangegeven dat uh, samenhang uh, en samenwerking nodig is. Maar kan je nog wat dieper daarop uh, reflecteren? Uh, zeker. Um, um, als, we, als we kijken naar, eh, uh, naar het... Er gebeurt hier met mijn computer, excuses. Ah, ja. <laughs> ik zie dat je afgeleid bent. Dan word ik even heel zeker af. We zien je nog goed in beeld, dus dat, uh... <laughs> jij bent nog scherp te zien. <laughs> um, als we kijken naar beleid hebben we net al gezien, dat dus uh, uh, Ja, die, die, die, die, die, die, samenhang heel erg bepalend is. En, um, en daarmee uh, kan het, het, het gemis aan samenhang in bepaalde gebieden dus eigenlijk ook wel een indicatie zijn voor een, uh, voor een aantal gemiste kansen. Um, dus het kan zo zijn dat, waar ik net ook al op wees in, in, in de kader van Friesland, dat het gebied misschien net iets te eenvormig is. Dat we eigenlijk moeten gaan werken aan meer toegankelijkheid tussen de verschillende gemeentes om daar meer interactie uh, te stand dus te brengen. Dus dat is een van de.. Van denk ik sterke conclusies die eruit volgen. Um, uh, en, en dat, dat voornamelijk de, dat gericht zijn op, uh, op die, die, die samenhang, dat dat soms nog wel eens mist. En ook dat je eigenlijk kunt leren van gemeentes uit hele andere delen van Nederland. En dat daarbij ook samen optrekken misschien ook een belangrijke rol kan spelen om de brede welvaart te verhogen. En um, ja. Over het algemeen zijn we natuurlijk als gemeente toch voornamelijk gericht op die buurgemeente en dat, dat kan ook een, een rol hierin spelen. Sorry even voor mijn verwarring, maar ik zag even een zwart scherm hier. Ja. Even, even terug, ja. Dank je wel. In navolging van je, van je antwoord zou ik in de chat en de mensen thuis in ieder geval willen oproepen en al was de vraag voor willen leggen. Welke voorbeelden zij zien in hun beleidsomgeving die overeenkomen met de problematiek uit, uh, uit jouw onderzoek. En ook wat voor voorbeelden van samenwerking worden ingezet om brede welvaart te verbeteren. Dus die uh, oproep willen we alvast doen. Dus als jullie uh, daarop uh, met ons willen delen, heel graag. En dan uh, kunnen we dat later in de discussie uh, ook inbrengen. We hebben in ieder geval een, uh, een vraag uh, binnengekregen van uh, Ellen van Rees. Van, uh, zij is zelfstandig adviseur uh, duurzaamheid. En zij vroeg zich af wat nou het verschil is tussen brede welvaart en geluk. Zou je daar misschien iets uh, over kunnen zeggen? Ja, ik zie aan je gezicht dat je het niet had verwacht. Maar uh, dat zijn de leuke vragen, toch? Dus uh, kan je daarop reflecteren? Um. Ja, dat is zeker een hele mooie, mooie vraag. Uh, dus uh, uh, ja, ik ben, ik uh, wat, wat noem me geen geluksonderzoeker. Uh, maar het grote verschil is eigenlijk dat, uh, dat geluk gaat veel meer over de realisatie, gaat veel meer over... Wat mensen dan, dan voelen wat, er, wat uit is gekomen. Terwijl je bij het brede welvaartsonderzoek veel meer kijkt naar de bronnen voor, voor die brede welvaart. En wat, hoe je dat dan kunt realiseren. Dus dat, daar zit, daar zit een, een flink nuanceverschil tussen. En, en natuurlijk zit er aan de andere kant ook overlap tussen. Maar het grote verschil is eigenlijk dat, ja, terwijl je heel veel mogelijkheden kunt hebben om die welvaart wel te bereiken, dat misschien je dat ook gedeeltelijk weer niet realiseert. En dat kan dus ook weer een verschil. Maak het je, of je je dan gelukkig voelt of niet. Uh, dus dat, dat maakt een belangrijk verschil tussen deze twee typen onderzoek. Dankjewel. En dan hadden we nog een andere vraag over wat... Uh, uh, je geeft aan dat de voorkeuren van inwoners belangrijk zijn voor brede welvaart. Maar hoe ze, stabiel zijn die uh, voorkeuren? Zou je daar nog iets uh, over kunnen zeggen? Dat is een hele moeilijke vraag. Uh, die ik uh, eigenlijk alleen maar echt speculatief kan beantwoorden. Want uh, daar, daar, daar hebben we best wel beperkt onderzoek uh, naar gedaan. Wat, uh, wat natuurlijk wel duidelijk is, is dat je als je. Het, er zijn hier twee verschillende typen onderzoeken die je hiernaar kunt doen. Dus Je kunt onderzoek doen naar. Uh, revealed preferences. En dat lijkt best wel stabiel te zijn. Maar wat doen we met revealed preferences, preferences? Is wat we afleiden uit het gedrag. En ik denk dat. Het, ja. Zeker als we dit relateren aan, aan onderzoek naar mensen vragen wat ze belangrijk vinden, dat, dat juist bij dat tweede deel van het onderzoek veel meer variatie voorkomt. We hebben beide onderzoeken in dit onderzoek gecombineerd. Uh, en, uh, ja, ik, ik, ik zelf hecht vrij veel waarde aan revealed preferences onderzoek, dus wat je uit het gedrag van mensen kunt afleiden. En dan lijkt het best wel behoorlijk stabiel te zijn. Oké, okay, dankjewel. Um, ik stel voor om, uh, wat je al zei, ik ben nieuwsgierig naar uh, wat Marijn en uh, Josse ervan vinden. Dus uh, dank voor uh, deze toelichting nu. We komen straks uh, in, verder in het programma weer bij je terug. Uh, maar we gaan nu eerst naar uh, Marijn uh, Molema, uh, of Molema, sorry, uh, van het Fries Sociaal Planbureau. Marijn, kan je ons uh, meenemen in uh, hoe jij uh, kijkt naar deze. Uh, conclusies van uh, het onderzoek van Mark en uh, van Jeroen, en of je dat herkent of niet, en uh, wat jouw uh, ideeën daarbij zijn. We zijn heel benieuwd. Dankjewel, Femke. Uh, dankjewel ook, Mark, voor deze mooie presentatie. Uh, en dankjewel voor de uitnodiging. Friesland is verschillende keren uh, uh, uh, de, uh, aangesproken. Het is heel mooi dat ik van, uh, vanuit mijn achtergrond. Uh, als we als uh, programmaleider bij het Fries Sociaal Planbureau uh, uh, daar wat uh, over mag zeggen. Uh, hoewel ik geen Fries ben, maar Groningen, dat wilde ik ook nog even gezegd hebben. Uh, maar ik wil eigenlijk uh, graag wat, wat zeggen over, over de studie, hoe je de studie zou kunnen gebruiken uh, vanuit twee perspectieven. Uh, dus het perspectief van bovenaf, zeg maar. Het, het uh, perspectief waarin we zo mooi die hele kaart van Nederland met die, met die verschillende kleurtjes blauw zeg maar, uh, voor ons zien. Uh, daar ga ik eerst wat over zeggen en daarna wat over het perspectief van, uh, van onderop. Dus wat je nou kunt vanuit een, vanuit een regionaal perspectief met, uh, met de studie. Zeg maar. uh, nou, ten eerste dus dat, uh, dat van bovenaf. Ik ben echt heel enthousiast over, uh, over deze studie. Uh, ik denk dat het ons enorm gaat helpen. Het geeft ons conceptuele handvatten om op een, op een bredere uh, en veel genuanceerdere manier te denken en te doen uh, als het gaat om, uh, om regionale ontwikkeling. Dat het thema van regionale ontwikkeling dat is uh, ja, veel benaderd vanuit de economische verschillen. Uh, dus we hebben lang gedacht van we moeten die verschillen opheffen. Uh, later dachten we weer nee, we moeten juist de verschillen, moeten we juist uh, benadrukken, want de, de, de sterke gebieden sterker maken. En uh, ja, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu is het een beetje zoeken naar, naar een andere taal, nu we dus leren breder te denken. Uh, we zoeken naar andere concepten die ons dus op een, op een bredere en genuanceerdere manier um, leren omgaan met, uh, met verschillen in Nederland. Nou, ik denk dat het heel mooi is dat je dus met, met, die, met die zes, zeven waardepatronen die koppelt aan, aan statistische indicatoren daar ook de regionale samenhang in, in verwerkt. En ook nog eens de voorkeuren van mensen. Nou, dat, dat vind ik echt een, echt een hele mooie innovatie die, die we hopelijk uh, goed gaan gebruiken en die ook vanuit een nou ja, rijksperspectief laten we zeggen, ook, ook urgentie geeft om, om na te denken over, uh, ja, over, over die verschillen. En waar de verschillen misschien ook echt te groot worden. En hoe, hoe, hoe, aan welke, ja, aan, aan welke uh, aspecten je dan zou kunnen uh, werken om die, om die verschillen wat minder, uh, wat minder groot te laten worden. Aspecten dus breder dan dat economisch alleen. Dus dat, dat ten eerste. Ten tweede nog, denk ik ook dat het ons handvatten biedt om voorbij het... Ja, toch wat obligate onderscheid tussen stad en platteland eh, te denken. Dat echt een, uh, ja, echt een bestuurders uh, uh, uh, en ook wel een beetje een onderzoekers onderscheid. Ik denk dat het voor veel gewone burgers helemaal niet speelt. Uh, stad, platteland, het zijn toch ook... Ja, mensen wonen in gebieden en werken weer in andere gebieden die we dan steden noemen en wonen dan ergens anders. Dus dat in, in wezen uh, hè, is, is daar al een, een, een soort... Ja, men zegt ook wel daily urban system ontstaan. Een, een, een systeem waar, waarin mensen zich uh, bewegen en wat, ja, waarin stad en land veel geïntegreerder zijn dan, dan vaak gedacht wordt. Goed, dus dat ten eerste. Uh, dan, dan nu het perspectief van onderop. Wat kan een regio hier nou mee? Nou, aan de ene kant is het natuurlijk bruikbaar, hè. Dit, uh, ook voor de gebieden die het goed doen, want die kunnen dan kijken van, goh, hoe kunnen we nou hè, bijvoorbeeld die voorsteden, de best of both worlds, wat kunnen we nou doen, ook gezien de woonopgave die eraan komt, om die mooie wereld te behouden. Maar voor de, voor de regio's die de lagere welvaart hebben, is het ook wel een beetje een, uh, nou ja, een, een, een, een wake-up call hè, van, van, nou, er moet echt wel wat gebeuren in die gebieden. Uh, en toch... Toch, als ik deze, uh, dit rapport zie als een spiegel waarin je kunt zeggen van nou ja, ik doe het ontzettend goed, het gaat super. Of ik zit ergens in het midden hè, van, van, van die welvaart. Nou ja, goed, ja tja. Of je zit juist heel laag. Dat is dan best, best wel deprimerend, denk ik. Uh, het gaat in al die gevallen die ik noem, gaat het om, om een zekere competitie. Dat je je als regio op een soort ranglijst plaatst en... Ja, aan wie moet ik dan denken als ik, als ik het woord spiegel kruis met, met het woord weteiver, met competitie? Ik, ja, ik moet dan heel erg denken aan de stiefmoeder van, uh, van Sneeuwwitje. Van spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste regio van het land... We weten allemaal dat, dat het niet goed afgelopen is uh, met, die, uh, met die stiefmoeder. En ik denk dat, dat regio's dan ook zeker zichzelf moeten behoeden voor, de, voor dat stiefmoedercomplex. Van ik ben de beste of ik ben de slechtste. En dat is best wel lastig natuurlijk. Hè? Zeker als de kop dan is, de Randstad heeft de hoogste welvaart en de regio de laagste welvaart. Ja, ga dan maar eens nog eens jezelf behoeden om, om jezelf zo in een rangorde te plaatsen. Ik denk dat je jezelf kunt behoeden toch door ook uh, andere methoden... die misschien wat minder ja, van, het, uh, van het mathematische, statistische aard zijn... zoals we ze hier gepresenteerd krijgen... Uh, dus meer, meer uh, dus wel statistiek, maar misschien ook wel breder, breder dan statistiek en, en, en modellen. Ook uh, met instrumenten van dialoog. Dus dan heb je ja, misschien een, wel een, een iets andere werkelijkheid of een, iets andere logica. Misschien een iets meer discursieve logica om je eigen krachten... en je eigen brede welvaartsaspecten, laten we maar zeggen, uh, over het voetlicht te krijgen. En ik denk dat dat de regio uiteindelijk... Uh, ja, het, het, het, het meeste verder helpt als het gaat om het, om het herkennen... en ook het erkennen van, van de eigen krachten waarmee het zich dan, dan verder, uh, verder, verder ontwikkelt. Uh, wat min en daarmee eindig ik ook mijn uh, co-referaat, wat ik min heel waardevol vind... is dat deze studie ons ook helpt om niet alleen naar de eigen gemeente of de eigen, eigen regiogrenzen te kijken... Maar ook ja, bre breder kijkt dan die eigen grenzen. En zeg maar, de complementariteit zoekt in die aspecten van brede welvaart. Die, eh, ja, die, het, die, die, die het zelf niet heeft. Maar die het, die het wel in een andere naburige gemeente kan, uh, uh, kan vinden. En ik denk dat dat, dat, uh, ja, dat, dat de opdracht is denk ik, aan, uh, aan gemeenten. Om, om samen met de buurgemeenten zo'n soort... Ja, introspectie te doen van, van waar, waar, waar, waar is gemeente A goed in? Waar is gemeente B goed in? En hoe kunnen wij dat gezamenlijk uh, ja, zeg maar ook presenteren uh, naar onze burgers toe en, en uh, vervolgens ook naar, uh, naar de buitenwereld? Dus die regionale samenhang, dat, dat is echt een heel, heel, heel mooi perspectief wat hier uh, geopend wordt. Dus ik hoop dat we er met z'n allen mee aan de gang gaan om deze uh, kennis te, te verspreiden over, uh, over de regio's. Maar dus ook bij de bij de Rijksinstellingen. Dankjewel. Dankjewel uh, Marijn. Um, ik vroeg me nog af. Um, uh, je, je geeft aan van uh, hoe behoeden we uh, voor het stiefmoedercomplex? Nou, uiteraard gaan we die vraag straks uh, terug bij Mark uh, leggen. Maar als je andersom een van de lessen waarop gedoeld wordt, is die samenwerking uh, bevorderen. En je geeft het ook aan dat je dat een mooi aanknopingspunt vindt. Ik was benieuwd, uh, wordt er in Friesland al uh, samengewerkt met buurgemeenten... of met regio's met vergelijkbare uitdagingen... Uh, om brede welvaart te verbeteren? En kan je daar bijvoorbeeld een voorbeeld dan van geven? En wat de voordelen zijn of waar ze tegenaan lopen daarmee? Ja, ik zou graag een voorbeeld uit mijn eigen gemeente Heerenveen nemen. Ik denk dat die ongeveer halverwege het, uh, het bewustwordingsproces zit... Uh, van, van, van, uh, van de noodzaak tot, uh, tot de regionale samenwerking. Uh, gemeente Heerenveen heeft samen met vier andere gemeenten een regio deal gesloten. En in die beleidsteksten komt dat, dat heel, heel duidelijk naar voren. Van, van ja, we gaan de regio uh, verbeteren. Maar als ik dan de deur uitloop, uh, dan, dan staat hier een, een vlag. En dan word je welkom geheten in Heerenveen. Nee, in de regio Heerenveen. Dus u kunt zich wel, wel indenken wat men daar in, in Drachten en in Wolfgaard van vindt, de regio Herenveen. Hè? Dus de, ik wou hier maar mee aangeven dat het, het regionale denken. Zit, zit echt nog niet uh, uh, uh, goed genoeg tussen de oren. Uh, dat, dat eigenlijk op die vlag had moeten staan. welkom in de regio Zuidoost-Friesland. Uh, en, en dat er dus die, die kwaliteiten van, nou ja, van, van, van, de, van de werkgelegenheidscentra, hè, waar Heerenveen en Drachten wel, wel toe behoren, dat je die ja, in één adem noemt met de kwaliteiten van, van bijvoorbeeld uh, een gemeente Opseland, waar heel, hele mooie bossen, bossen staan en zich zwaag onder andere, hè, waar af en toe wel, uh, uh, wel coalitiebesprekingen plaatsvinden zelfs. dus, dus ja. Dat denk ik dat, dat men daar dus, dus halverwege is. En dit rapport helpt denk ik wel om, om nou, toch, toch de noodzaak van die complementariteit over het voetlicht te brengen. En uh, wat is dan de rol van het uh, Fries Sociaal uh, Planbureau daarbij? Uh, hoe uh, brengen jullie dit uh, verder? Kan je daar nog iets over zeggen? Nou, wij, wij proberen dat met onze, uh, uh, ja, met onze werkzaamheden. proberen wij... Uh, uh, uh, aan de ene kant dus proberen we de, de, de, de brede welvaart met behulp van statistieken uh, ja, over het voetlicht te brengen. Uh, aan de andere kant proberen we met dat soort instrumenten ook de dialoog aan te gaan. Met ambtenaren, bestuurders, na verloop van tijd hoop ik ook met burgers. Om, om zeg maar dat, dat, dat denken in termen van, van brede welvaart, om dat ook echt voorop te stellen. Uh, en daarvoor moet je die dialoog aangaan. En, en dat proberen wij dus uh, te voeden met onze, uh, ja, met onze studies. Dankjewel. Ik wil nu even terug nog uh, naar Mark. Want uh, je prikkelde natuurlijk wel met die opmerking. Mark, de, wil je reflecteren op die opmerking over het, uh, hoe behoeden we voor het stiefmoedercomplex? En een tweede vraag waarin de chat heel veel uh, vragen over zijn die ik in de slipstream wil meegeven is... In hoeverre je rekening hebt gehouden met uitsortering? Wonen er in uh, landelijke gebieden niet juist uh, mensen die bijvoorbeeld ook minder gebruik willen maken van creatieve en culturele sectoren? Uh, en is het wel altijd zo wenselijk om zo breed mogelijk uh, te willen? Uh, dat zijn vragen die heel erg leven in de chat. Dus uh, of je daar ook vragen uh, op wil reflecteren en hoe je die aspecten dan hebt gewogen. Uh, ja... Uh... Beschermen voor het stiefmoedercomplex, dat, dat, dat vind ik een, in zekere zin een moeke, moeilijke vraag, en andere wat een makkelijke vraag. Ik vind het moeilijk omdat, ja, ik weet niet hoe je andere mensen heel goed moet beschermen voor iets, dat vind ik, dat vind ik het hele moeilijke deel van de vraag. Het hele makkelijke deel en het makkelijke antwoord is dat ik het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vind. Het gaat mij niet zozeer om dat lijstje van, van wie staat er nou bovenaan of onderaan. Uh, kan er dan wel twintig plaatsen of hoger of lager zijn. Dat is ongeveer de betrouwbaarheid die we in deze studie hebben. En het, het, het gaat er veel meer, het gaat er om wat maakt dat bepaalde gemeentes om die plek staan. En daar, daar zie ik dus wel een probleem. Je kunt dit dus niet verhullen. Dus, dus zodra je het gaat verhullen, dan weet je ook niet meer waarom iemand op die plek staat. En dan weet je dus ook niet meer wat de drijvende krachten zijn van die brede welvaart en die regio En hoe dat dan helemaal samenhangt. Dus het gaat er om de onderliggende... onderliggende Redenen die dat niveau van die welvaart bepalen. En is het dan zo dat, dat, uh, dat je gemeentes kunt beoordelen op het niveau waarop zij eventueel staan? Nou, natuurlijk helemaal niet. Ik heb juist de hele tijd laten zien dat die samenhang dus heel erg belangrijk is. Dus voor groot gedeelte van die, die brede welvaart die, die, die komt dus uit andere gemeentes. En dus dat betekent dat je daar ook niet, niet als gemeente weer verantwoordelijk voor kan zijn. En een ander onderdeel die niet is, dat ja, brede welvaart is iets wat we met z'n allen zeg maar, creëren. Dat is niet iets wat alleen maar de overheid creëert. En wat je dan dus als resultante op je bord krijgt als zijnde de inwoner. Nee, dat, dat doen wij ook gezamenlijk. En dat is ook, heeft ook te maken met de bedrijvigheid. En, en hoe, hoe de regio zich ontwikkelt. Dus t, dit zijn allemaal redenen waarom je dat helemaal niet zomaar kunt afrekenen op een... Op een gemeente. En uh, ja, de locatie zelf is dus ook van belang en daar kunnen we ook niets aan doen. Dat, dat is niet helemaal zo. En, en ja, dat, er is heel veel literatuur ook over dat alles gerelateerd aan agglomeraatsaffects en, en dergelijke. Ja, dat, dat is niet eenmaal zo. Daar kunnen we niets aan doen en dat kunnen we ook niet veranderen en dat kunnen we ook niet ontkennen. Um, maar we moeten er juist gebruik van maken, om dat juist op die manier om te draaien, dat we eigenlijk daar op een of andere manier zoveel mogelijk van kunnen profiteren en en dan dus er toch uh, beter van worden allemaal. Dus dat is mijn antwoord daarvan. Ehm, um, er was nog een tweede vraag die je me stelde Venk. even heel kort even halen. Ja, de tweede vraag, dat is als je twee vragen, de tweede vraag is in hoeverre houden jullie rekening met uitsortering? Zijn oh. dus er in landelijke gebieden niet juist de mensen die bijvoorbeeld ook minder gebruik uh, willen maken van de recreatieve of de culturele sector? En uh, is het wel een zaak om dan naar zo gevarieerd of zo breed mogelijk uh, te, ja, om, om daarop te sturen? Ja, dat, dat, dat, dat is ook een hele mooie vraag. En, en eigenlijk uh, ja, in ons onderzoek, heb ik heb het net al even aangestipt, dan maken we gebruik van twee, ja, twee type bronnen waarop we die waardering baseren. Dat ene is dus uh, het gedrag van mensen en het andere is wat mensen hebben aangegeven als zijnde... Uh, wat hij belangrijk vindt, Op dat eerste deel, dat gedrag van mensen, daar gaan we eigenlijk soort geen mogelijkheid uit van, van uitsorteren. Dus ja, je kunt me eerder beschuldigen van het feit dat ik daar te veel rekening mee houd, dan dat ik daar te weinig rekening mee houd. Want eigenlijk gaan we ervan uit dat iemand echt rationeel een keuze heeft gemaakt waarom dat hij ergens wil gaan wonen. En dus dat hij daarmee, daarmee houden we dus rekening dat mensen die dus in het buitengebied gaan wonen, iemand als ik. Ik woon in het buitengebied, dat, dat ik dus daar heel bewust voor gekozen heb en dus heel graag die ruimte wil hebben in de Groening omgeving en dat ik dat heel belangrijk vind. En dat vond ik ook en dat vind ik nog steeds, maar dat, dat, uh, dat, dat is, ja, uitsortering, wij doen dat eigenlijk in extreme in deze studie. En dan nog steeds vinden wij dus die welvaartsverstelling. Dat is eigenlijk nog steeds de uitkomst van de, van de ander niet. En dan de, de laatste vraag, en dan uh, stel ik voor dat we naar uh, Josse gaan. Uh, die gaat over hoe je dat dan toepasbaar uh, maakt. Dus als iedereen in de randgemeente gaat wonen, uh, dan krijg je heel veel mobiliteit. Dus hoe ga je daar dan uh, praktisch uh, mee om? Wel, de, de bestaande mogelijkheid tot mobiliteit uh, uh, nemen wij natuurlijk mee in, in de analyse. Dus, uh, dus dat is wel. In een statisch perspectief beschouwd. en. Ja, de, daar zit een, een dynamiek in dat je natuurlijk als je die, die mobiliteit gaat veranderen, dat dan ook ja, de wereld weer verandert en, en dat je dan dus inderdaad verschuivingen kunt krijgen in waar je zou willen gaan wonen en dus daarmee ook ja, wel verschuivingen kunt krijgen van wat wat dan de welvaart is in die in. En dat is dan juist eigenlijk waar we in de conclusies op aansturen, dus dat je. Dat er een trade-off is en, de, en dat je dus eigenlijk kunt, kunt kiezen voor, voor meer variatie in je gebieden en dus meer je aspecten halen in je eigen gemeente of in de gemeente daar dicht omheen of wat verder weg. En, maar dat moet je dus in samenhang beschouwen met het hele mobiliteitsverbuikstuk uh, en andere vormen waarop je toegankelijkheid kunt, kunt verbeteren tussen, tussen verschillende aspecten in de gemeente. Ook een mooie vraag. Dank je Mark. Uh, er blijven nog vragen komen, maar um, we gaan eerst denk ik even door naar, uh, naar Josse. Uh, Josse, fijn dat je bij ons bent. Uh, Josse de Voogd. Uh, we zijn benieuwd uh, naar de, jouw reflectie op het uh, onderzoek van, uh, van Mark. En of het herkenbaar is vanuit uh, jouw expertise op het vlak van geografie, politicologie en uh, sociologie. En uh, het woord is aan jou. Hartstikke bedankt. Leuk om hier uh, te mogen spreken. Helaas wordt mijn brede welvaart op het moment een beetje aangetast doordat ze hier met een drillboor voor het huis bezig zijn. Ik weet niet, is het te doen? Ja, voor mij wel. Volgens mij voor de anderen zie ik ook ja knikken. Okay, dus, ja, dus, ja, ik weet dus, niet zo een goed, goed hoorbaar. Punt, erg, komt dat over? Maar, ja, uh, en zo nou, niet we dan, dan laat ik dit even weten. Ja, nou, hartstikke leuk. En uh, ja, Mark en Jeroen, gefeliciteerd uh, met de studie, ik, uh, met veel plezier uh, helemaal doorgekeken, uh, hele ja, goede verrijking denk ik van dit debat. Um, ja, een verrijking ten opzichte van puur economische cijfers, um, lijkt denk ik van ja, te kunnen ook nog wat, wat lager denk ik aan toegevoegd, maar dan kom ik zo op, waardoor het beeld eigenlijk steeds completer wordt van uh, ja, hoe zit het land wat vrede welvaart betreft in elkaar. Um, ja, allereerst over het brede welvaartsbegrip. Ik, ik ben het heel erg mee eens. Het gaat om veel meer dus dan die economische cijfers. Dat zie ik ook in mijn eigen werk, bijvoorbeeld ook in die laatste Atlas van Afgehaakt Nederland met de Kupérez. Dus dat ook gezondheid, sociale samenhang, grip op het leven, kwaliteit van de leefomgeving. Um, tegelijk moeten we soms ook weer oppassen met het woord, omdat ik denk van um, ja... Uiteindelijk is de belangrijkste basis natuurlijk wel dat je economisch gewoon rond kunt komen, dus een bepaalde smalle welvaart juist. Uh, best wel veel mensen verliezen dat in uh, toenemende mate denk ik de laatste tijd uh, ja, door allerlei omstandigheden in de samenleving. En ja, dan kan het soms wat vervelend zijn van als het dan de nadruk zou op niet economische factoren liggen. En nou, ik vond mooi dat Boutan kwam langs in het, uh, in het stuk. Als een voorbeeld van een land dat kijkt naar, uh, ja, naar bruto nationaal geluk, maar, maar wel een bepaalde ondergrens hanteert waarbij ze kijken van ja, qua welvaart moet je daar niet onder zakken, want anders dan ja, is het allemaal niet zo relevant meer, uh, die brede welvaart. En nou, ik vind het heel goed, uh, ja, de, de variëteit aan typologieën die is uh, toegevoegd. Ja, dit soort kaartjes, ik kan daar gewoon echt van smullen van uh, ja, hoe Nederland in verschillende gemeentes. Uh, en ja, ik, ik merk dat ook bij reizen door het land van je staat in schakel of in Goezen van hey maar dit is precies hetzelfde. Dit ligt uh, drie uur reizen uit elkaar, maar dit lijkt veel meer op elkaar dan uh, andere plaatsen die soms heel dicht bij elkaar liggen of zo. Dus dat ja, vind ik altijd heel mooi. En ook om voorbij dat beeld te komen van stad versus platteland, randstad versus regio. Het is allemaal veel diverser en diffuuser. Um, ja, Soms krijg je dan gauw een beeld van ja, stad heeft minder goede, brede welvaart, maar sterker economie en platteland andersom. Maar in deze studie zie je van ja, maar er zijn veel meer gradaties. tussen met dus ook die, die randen rond die steden waar je eigenlijk het beste van beide bijvoorbeeld uh, hebt. Um, nou, ook mooi hoe er over gemeentegrenzen heen is gekeken, want die gemeentegrenzen zijn altijd maar willekeurig, geldt net zo goed voor mijn stemgedragonderzoek onderzoek natuurlijk. Van, ja, je ziet gewoon die woningmarkt ook, dat zijn natuurlijk veel grotere eenheden dan waar precies die grenzen lopen. Um, nou Mark, ik noemde het net al even van misschien wel iets te veel rekening gehouden met die, uh, die rationele keuze van uh, bewoners. Dat, dat gevoel had ik ook een beetje, tegelijk denk ik, ja, je moet toch een maat vinden om dit te berekenen. Je kunt niet alle bewoners van Nederland interviewen. Dus ja, wat betreft wat beschikbaar is, is dit de goede methode. Maar ik dacht wel van, misschien moeten oppassen niet te overschatten hoe vrij bewoners hun woonplaats kiezen. Ik denk dat dat heel sterk geldt voor mensen met een hogere opleiding die... Bewust ergens, zij gaan studeren in een stad. En ja, je ziet het hier rond Utrecht. van. Nou ja, zeg maar de rechtse elite kiest voor Bos en Duin. en de linkse elite eerder voor Culenborg of zo. van zo'n Ecowijk naast het station. Van, um, die, die sorteren zich heel bewust uit waar ze zich thuis voelen, bijvoorbeeld. Uh, voor heel veel mensen is het echter gewoon heel simpel. Of ja, ik ben hier gewoon geboren. en hier woont mijn familie. En ja, dat is gewoon zo en zal altijd zo zijn. Van de gemiddelde. oude kindafstand, die is altijd veel lager dan in mijn hoogopgeleide bubbel, zeg maar, blijkt elke keer weer. Um, en ja, wat dat betreft, dat is ook weer een gelaagd verhaal van een deel van Nederland verhuist heel makkelijk en een deel is heel honkvast en dat ja, bestaat naast elkaar. Uh, ja, wat betreft soms iets te veel vanuit de hoogopgeleide blik, dacht ik misschien wat creatieve sector iets wat overgewaardeerd. Van, uh, ja, ik denk dat een bouwvakker uit een, een bouwvakkersdorp misschien gewoon liever een, een schuur is achter en bouwt zonder gedoe met de overheid dan of er een broedplaats is of zo. Um, en ik vond lastig soms de kwaliteit van het landschap. Um, ja, dat volgens mij vooral gewoon ging om hoeveelheid groen. Ja, dat kan natuurlijk van een heel verschillende kwaliteit zijn. Een, een, een net aangelegd park met een paar populieren in de Haarlemmermeer. Ja, weegt dat wel even zwaar als, als de eeuwenoude bomen rond Bloemendaal of zo. Dus dat ik, ik zag dat eigenlijk die ring van gemeenten rond de grote steden eigenlijk allemaal redelijk vergelijkbaar werden gewaardeerd, wil ik denk. Ja, als je toch kijkt naar de plek en hoe mensen dat waarderen, uh, dat is natuurlijk ook gauw weer subjectief. Dat is ook voor iedereen anders. Maar ja, er zijn wel eens onderzoekjes naar, hè, van hoe worden gebieden gewaardeerd? Ja, dat, dan zie je Haarlem of ja, Bloemendaal wel wat, een stuk hoger dan Haarlemmermeer Meer bijvoorbeeld. Uh, dus dat zou nog iets kunnen zijn om te, te verrijken van ja, wat vinden? Dus dan ga je wat meer visueel morfologisch kijken in plaats van alleen maar afstand tot werk of schouwburg of zo. Um, ja, dan zou ik denken dat misschien toch de Zuidvleugel van de randstad ietsje daalt. En bijvoorbeeld de regio Amersfoort Arnhem. Misschien wel toch ietsje omhoog gaat qua ja, relatie tussen aantrekkelijkheid, landschap versus bereikbaarheid. Buitenland werd nog genoemd dat het niet is meegenomen dat het nog zou kunnen. Ja, dat het misschien brede welvaart vanuit over de grens bij zou kunnen dragen. Als je het wel zou tellen. Tegelijkertijd ook wel ook alweer zouden kunnen ook nadelen over de grens komen. Dat, dat geldt eigenlijk zelfs wel voor buurgemeenten binnen Nederland, dat je naast voordelen misschien soms ook een nadeel hebt. De, de rook van Tata steel die eigenlijk vanuit velsen over de buurgemeenten gaat bijvoorbeeld. En ja, wat betreft overlast over de grens, dacht ik bijvoorbeeld aan de grensregio's met de koffieshops, zeg maar. Van enerzijds kun je in Antwerpen gaan shoppen, anderzijds ja, die, die plaatsen langs de grens hebben daar vaak wel last van gehad in het verleden. Um, soms wil men ook bewust eigenlijk de voordelen misschien van de buurgemeente wat buiten houden, omdat men vindt, bang is dat ook de nadelen komen. De tram in Ridderkerk bijvoorbeeld, ja, die wil men eigenlijk liever niet, want hou die stad maar op afstand. Ik um, viel me nog op van ja, hoe enorm positief qua brede welvaart de randstad er uitspringt en ja, dat zie je wat minder in economische cijfers uh, als je puur kijkt naar opleiding en inkomen. Ja, dat heeft toch te maken denk ik dat ja, wat oudere mensen met een stabiel inkomen of een pensioen, ja, die trekken een gemeente als loggen bijvoorbeeld heel erg omhoog hè, qua welvaart. Maar, ja, qua qua dynamiek, qua werkkansen, um, ja, zit je toch beter in Amsterdam. Dus in die zin, een, een klassieke inkomenskaart onderschat misschien de kracht van de Randstad en de brede welvaart daar. En dat vond ik hier heel mooi aan, van inderdaad die optelsom, want dat is zeg maar de kracht van dat gebied, van dat je altijd al die verschillende typologieën gewoon heel erg dichtbij hebt. En hoeveel meerwaarde dat dus eigenlijk geeft. Ik dacht nog aan het zeven vinkjes verhaal van Joris Luijendijk van vorige week. Ja, dat wonen in de Randstad is een vinkje erbij. Anderzijds is het ook wel weer zo van als je het daar dan niet helemaal maakt, is er ook alweer een hele sterke relatieve deprivatie die je misschien op een of andere manier ook alweer zou kunnen meten van ja, als je er wat minder inkomen hebt, is je woonomstandigheid over het algemeen slechter waarschijnlijk dan in de rest van het land. Um, het kan ook schrijnend zijn dat enorm succes en armoede naast elkaar, iedereen uit eten naar de film uh, schouwburg, maar je kunt het zelf niet betalen en ja, dan is dat misschien minder confronterend uh, op een andere plek. Um, en dan zijn er nog natuurlijk wat, wat zachtere waarden als um, ja, sociale samenhang, gezondheid. Um, ja, die werden ook eigenlijk genoemd aan het eind van de studie van om nog op verder te gaan. Daar, daar was ik het wel mee eens. Dus gezondheid, sociale relaties, kwaliteit, bestuur werd er genoemd. Um, ja, dit is natuurlijk puur kwantitatief op basis van uh, ja, de gegevens van die gemeente. Nou, wat, wat in onderzoek naar stemgedrag en naar opkomst bijvoorbeeld opvalt. Uh, dat hangt natuurlijk voor een groot deel van een weerspiegeling van wie wonen er in die gemeente. Mensen met een praktische opleiding, mensen met lage inkomen stemmen bijvoorbeeld vaker niet. Of stemmen op een ja, wat we dan een buitenstaande partij of protestpartij noemen. Uh, en toch in sommige gebieden. Is de opkomst veel lager en het aandeel proteststemmen is veel hoger dan je op grond van die samenstelling van de bevolking zou verwachten. En in sommige gebieden is het precies andersom. Dat geldt ook voor gezondheid. Die is eigenlijk, ja, mensen met lager inkomen, lagere opleidingen zijn minder vaak, voelen zich minder vaak gezond. Maar um, als je daarop corrigeert, dan valt eigenlijk op, ja, in West-Brabant, dat heeft het CBS mooi onderzocht, daar is die gezondheid eigenlijk te slecht en in Friesland, Overijssel, is die beduidend hoger. Um, ik spreek wel over een burgerschapszone die van zuidwest naar Noordoost-Nederland loopt. Er zijn vaak gebieden die nog relatief kerkelijk zijn, of van oudsher, protestants, inmiddels niet meer, maar toch sterker aangehaakt bij de natiestaat die een um, st ja, sterk sociaal vertrouwen hebben, veel vrijwilligerswerk, hoge opkomst bij verkiezingen, uh, veel intermenselijk vertrouwen, politiek vertrouwen, die zich toch niet helemaal laat verklaren dus door, door ja, andere kwantitatieve gegevens, over inkomen en opleiding. Nou, het zou heel mooi zijn het daar nog eens verder mee te verrijken. Want als ik kijk naar die kaarten van brede welvaart. Uh, ik heb het idee dat bijvoorbeeld Zeeland en Friesland, dat de brede welvaart ervan iets wordt onderschat. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld onderzoeken naar geluk. Uh, dat dat ja, daar over het algemeen hoger ligt. Dus dat zou nog een mooie uh, uh, ja, verrijking zijn. Uh, nou, stemgedrag naast liggen, leggen is natuurlijk mooi. Ik denk dat dat nog wat meer verfijning kan geven. Dat je ja, op gebieden die op grond van afstand ten opzichte van voorzieningen heel vergelijkbaar zijn. Als je daarop inzoomt, zie je toch wel, oh, maar wacht, die ene randgemeente van de stad, daar is de opkomst heel laag en wordt heel veel op protestpartijen gestemd en die andere niet. Um, ja, dan, dan zit het een wat meer in, ook in die gebieden met protestpartijen, zijn natuurlijk die voorzieningen dicht, relatief dichtbij, maar dan is het toch door woningvoorraad en dergelijke uh, of minder aantrekkelijke omgeving, hoe het eruit ziet, komen daar blijkbaar die, die groepen kiezers terecht. Uh, speelt soms ook op heel lokaal niveau bijvoorbeeld krimpen. Hè? Een wijk is in een bepaalde tijd gebouwd. Na 30 jaar uh, ontstaat er verloedering, zijn er minder gezinnen, dus de, de scholen die moeten sluiten. En dan ja, kan je op heel lokaal niveau toch een gevoel van krimpen in zo'n succesgebied uh, zeg maar krijgen. Um, dus ja, dat zou nog een mooie, mooie verrijking bovenop uh, zijn. Dus ja, toch iets meer ook nog kwalitatief kijken van hoe zit dat uh, verder precies in elkaar. Um, nou, we zien ook van type beroepen die op bepaalde plekken wonen, ik denk dat het heel belangrijk is. Um, ja, je ziet toch overal waar processtemmen zijn, waar laag opkomst is, het zijn heel vaak industriegebieden. Die kunnen ook midden in de Randstad in een verder succesvolle omgeving liggen. maar dan werken er relatief veel mensen in die sector die dan toch klappen heeft gehad in de afgelopen decennia door outsourcing naar het buitenland of meer flexibele contracten. Um, dus zo zitten er op microniveau toch nog wel heel veel. Contrasten ook weer binnen die ogenschijnlijk succesvolle ring rond Amsterdam bijvoorbeeld. Um, maar ja, op weg daarnaar is dit echt een fantastische verrijking ten opzichte van, uh, ja, van eerdere studies uh, wat mij betreft. Bedankt. Dankjewel Josse. Uh, dank voor je reflectie en uh, mooie aanvullingen en verrijkingen voor, voor de methode. Die zullen we straks uiteraard voorleggen aan Mark. Uh, nog een vraag uh, voor jou is, um, zou het beleid gericht op het vergroten van uh, brede welvaart in de regio, uh, waar eigenlijk uh, Mark suggesties uh, voor doet hoe dat te doen uh, in samenwerking en in samenhang, uh, een deel van het antwoord kunnen zijn uh, om het afhaken van delen van de bevolking in delen van het land tegen te gaan? Dus eigenlijk omgekeerd uh, geredeneerd van uh, nou ja, hoe dat op jouw, uh, op jouw onderzoek uh, en voor de beleidspraktijk relevant zou kunnen zijn zou je daar iets over kunnen zeggen? Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar van wat zijn nou de plekken bijvoorbeeld binnen de Randstad die heel hoog scoren op, um, ja, protestpartijen bijvoorbeeld. Um, nou, dan zijn er toch wel gebieden die soms binnen dan wat het centrale deel een beetje van Nederland is, toch relatief periveer liggen. En ja, dan, dan kunnen bijvoorbeeld verbindingen veel uitmaken. Dat, um, ja, als je natuurlijk puur naar een kaart kijkt, dan gaat het gewoon om, om kilometers afstand, maar ja, in het dagelijks leven gaat het natuurlijk om routes en bijvoorbeeld een aantal van die satellietsteden of groeikernen, ja, die hebben vaak één goede verbinding naar, naar de moederstad, zeg maar. Um, was nog met het idee van alleen de man werkte en die werkte 40 jaar bij dezelfde baan. Nu moet je allemaal, ja, uh, gezinnen in de spits van hun leven, men werkt allebei aan alle kanten op en dan liggen ze soms ineens toch wat geïsoleerd. Dus dat zijn bijvoorbeeld... Dingen die je wel uh, zou kunnen aanpakken. Tegelijk, jij, je, verplaatst niet ineens ge... je kunt je gemeentes niet ineens verplaatsen ofzo, maar inderdaad wel dat van elkaar leren en goed opletten wat je elkaar te bieden hebt. En ja, je hoort gewoon soms wel voorbeelden van dan willen twee gemeentes allebei een bepaalde voorziening. Nou, soms lukt dat dan allebei niet en dan gaat een derde er mee heen ofzo of, of het kost toch relatief veel en ja, dan moet je soms wel denken van nou ja, jij krijgt die en jij krijgt drie. Natuurlijk ja, Vlissingen, Middelburg, Arnhem, Nijmegen zijn van die soort van rivalen vlak bij elkaar. Um, terwijl als je ze optelt dat gewoon stedelijke gebieden zijn met heel veel ja, massa en mogelijkheden. Maar als je dat net allebei wilde, dan, dan is het misschien net allebei net niks of zo. Dus in die zin uh, ja, is dit een hele mooie studie. Om dus niet alleen maar te kijken van wat heb ik binnen mijn gemeente, maar meer van, van welk systeem maak ik deel uit. En dat zou wel ja tot meer tevredenheid kunnen leiden tegelijk ja het is ook gewoon een soort die, die kaart van ontevreden relatief ontevreden kiezers zeg maar dit soort beelden ja het is ook gewoon een weerspiegeling van van dingen waar je soms niet heel veel aan kan doen gewoon uh, ja daar zitten nou eenmaal die industrieën ja dat los je niet per se op door iets uit een buurgemeente te halen dus ja. en delen kun je eraan sleutelen denk ik dank je wel uh, aangezien je een aantal uh, uh, uh, handreikingen deed aan hoe je nog de analyse kan ver verrijken en ook vragen over de methode, uh, zou ik graag even teruggaan naar uh, Mark. Uh, Mark, er is sowieso een, een meer algemene vraag van, zou je kunnen reflecteren op de toegevoegde waarde van deze methode en daarbij in je antwoord kunnen meenemen de, uh, de punten van uh, Josse, bijvoorbeeld over... Uh, nou, is het niet uh, elitair of de creatieve sector? Is die niet wat, uh, wat overschatte waarde daarvan? Uh, de kwaliteit van het landschap uh, en de meervoudigheid van die, van die kwaliteit. Uh, en de diversiteit is dat goed uh, erin uh, meegenomen. Uh, gezondheid, uh, waar die ook op aan uh, uh, naar, naar refereerde. En de buitenland, uh, van, is, is het buitenlandperspectief ook uh, wat eerder ter sprake kwam bij Marijn uh, goed meegenomen. Zou je een aantal van deze punten uh, kunnen toelichten uh, en dan ook gelijk uh, om nog de laatste punt is uh, dat is er veel uh, vragen over hoe heb je uh, meegenomen gemeente en wijkniveau en de diversiteit en de verschillen daartussen. Mark, ik weet het zijn een heleboel vragen, maar ze gaan allemaal over de over de methode. Dus of je iets meer toch onder de motorkap uh, ons wil meenemen, zodat we wat beter begrijpen wat de toegevoegde waarde is. Dank je. Uh, natuurlijk, uh, ik, ik praat heel graag over mijn onderzoek, dus dat ga ik uh, tegelijkertijd proberen om, uh, om toch niet uh, al te veel de diepte in te gaan. Um, dus, dus ja, wat is de toegevoegde waarde van dit onderzoek? Nou, het centrale issue is dat we eigenlijk die, die waardering proberen in te schatten. En, en, en hoe belangrijk vinden mensen nu in verschillende gemeenten, gemeenten uh, bepaalde aspecten van de brede welvaart? En dat is bij mij, dat is zeker op deze manier nog nooit gedaan, maar dat is, dat is eigenlijk ook nog nooit integraal voor heel Nederland zo in kaart gebracht. En dat, uh, uh, uh, dat is eigenlijk een heel belangrijke toevoeging van, van dit onderzoek, plus dat we dat hebben gecombineerd. Dus we hebben twee typen waar ik iedere keer al naar verwijs, dus twee typen van manieren waarop we daar gekeken hebben naar hoe, hoe bepaal je nou die waardering. Dus, dus dat, dat, maakt, dat maakt dit echt heel vernieuwend. Dus de, dat we zowel dus die reveal preferences, dus dat gedrag hebben bekeken, en tegelijkertijd dat we naar enquêtes hebben gekeken. En, en die combinatie van die twee dingen maakt het vernieuwend ook vanuit een onderzoeksoptiek. Uh, um, onderzoek is ook nog eens vernieuwend, omdat we eigenlijk een methodiek gebruiken die, die nog heel sterk in ontwikkeling is en die is eigenlijk pas een jaar of twintig oud en, en op deze manier, op deze manier, wel in het beginstadium staat van uh, van ontwikkeling en de toepassing op brede welvaart, um, maar dat staat aan de andere kant voor dat deze methodiek er heel erg geschikt voor is, omdat je juist heel weinig oplegt aan hoe die brede welvaart dan precies gevormd moet worden, want dat is een, een groot zwaktepunt aan heel veel andere studies, is dat je toch ergens moet gaan opleggen hoe dan die brede welvaart precies tot stand komt. En dat wil je eigenlijk niet, want dat weten we niet. We weten alleen dat brede welvaart bestaat uit allerlei aspecten en dat mensen die al dan niet belangrijk vinden. En dat brengt, kom ik langzamerhand ook al, al terecht op het individuele of het wijkniveau. En uh, ja, het is, zo, het is zo. Kijk, op ieder schaalniveau is er weer veel variatie en zitten er weer veel verschillen. En wij hebben hier nu een hele grote eerste stap gedaan in de zin dat wij dat. Dat nationale niveau, waar iedereen naar kijkt, nu heel erg uit elkaar trekken en naar gemeenteniveau uh, brengen. En natuurlijk zou je nog veel dieper willen gaan. Dan zou je naar wijken willen gaan en misschien zelfs naar individuen willen gaan. En uh, ja, in, in onze What Works die binnenkort komt, hebben we een prachtig mooie gastspreker uit België die heel specifiek ingaat op dat individuele niveau. En hoe je dat is dus dan wetenschappelijk uh, adresseert hoe je daar wetenschappelijk goed mee omgaat en daar inschattingen van maakt. En in België zijn ze daar heel ver mee met dat type onderzoek. Uh, maar ja, dat is wel een ander type onderzoek en daar kun je andere vragen niet beantwo mee beantwoorden die wij nu wel beantwoorden. En wat voor ons heel belangrijk is, is wel dat we tegelijkertijd het vergelijkbaar houden voor heel Nederland. Dus ja, misschien kunnen we voor bepaalde wijken wel meer informatie vinden, maar wij moeten alles vergelijkbaar hebben voor heel Nederland om daar integrale studie voor te kunnen doen en om deze studie goed uit te kunnen voeren. Zeg maar die, die je krijgt anders niet de juiste uitkomst uit die samenhang, als je een misbalans krijgt uit de, uit de, in de verschillende indicatoren die, die je krijgt. Dus, uh, dus ja, het is ontzettend belangrijk dat we steeds betere indicatoren krijgen op dit gebied, om dit beter in te schatten en ik weet dat de CVS daar heel druk mee bezig is. Um, um, maar ja, we zijn wel gebonden aan wat er is, dus we moeten echt roeien met de riemen die we hebben. Uh, dat is ook een tekortkoming van deze studie en dat geef ik zonder meer toe. We zouden het liefst heel veel meer hebben. En ook zeker op het sociale vlak waar het best wel beperkt is. Maar we hebben nu helemaal niet meer. Dus ik kan dan ook eigenlijk. Ja. ja, dus wat dat betreft, uh, eigenlijk de, de punten die worden aangereikt ook door uh, Josse, uh, Hoe je het zou kunnen aanvullen, dat is misschien next step. En uh, toch wat ik wat ik begrijp. Ja. Maar andere dingen om, om hierop terug te komen, het is ook heel mooi en ik denk dat het mogelijk is om deze studies bijvoorbeeld ook aan het geluksonderzoek te gaan verbinden. En daar verdere stappen in te zetten, daar ben ik mee bezig om over na te denken met uh, Martijn Burger, die heel groot is op het gebied van het geluksonderzoek. Het, het, het Rotterdam. En uh, uh, ja, ik denk ook vanuit uit, uit die politieke bril kunnen we misschien ook wel kijken. Van, kunnen we nou gewoon ja, daar iets mee? Kunnen, kunnen we daar meer mee? In, in, maar dat is echt toekomstig onderzoek. Waar ik nog wel even terug op wil komen, is iets wat, uh, wat Jos ook aanstipt. Is van, en, en dan ga ik echt in detail van hoe, de, hoe de methode werkt. Ik, dat kan ik niet helemaal uitleggen, maar dan moet hij me even geloven, is, is gewoon dat, uh, ja, we, we, we houden extreem rekening met die uitsortering, maar het is niet zo extreem dat we mensen zeg maar, laten, zich laten verplaatsen en dat die op de optimale plek wonen in Nederland. Dus het is niet zo dat, dat als iemand zou verhuizen, dat hij dan altijd een lagere welvaart krijgt. Dat is dus niet zo. Dus, dus, dus in, de, in de setting die we hebben, zijn er dus mensen die ook gewoon, dus, we nemen dus mee dat, je, dat sommige mensen gewoon ja, opgroeien in een gemeente en, en, en daar wonen en hun hele leven hebben gewoond en, en niet die kennis hebben, niet, niet verhuizen of niet willen verhuizen of met andere aspecten. Dat, dat nemen we mee en, en in de analyse, dus we willen dat toevoegen. En het tweede punt is dat uh, wat veel door economen gevoerd wordt als kritiek op dit type analyse, is dat, uh, dat schaarste ontbreekt. Wat wordt daarmee bedoeld is dat als, als je heel weinig van iets hebt, uh, dat het eigenlijk uh, dan toe moet nemen in waarde. En dat is iets wat wij heel sterk terugvinden in deze studie. En dat is ook een belangrijke toevoeging van wat we dus doen. Omdat we daarmee tekortkomingen van andere studies uh, aan tegemoet komen. En, en dat betekent dus ook dat als je dus, zo op doelde is, als je dus, als je dus heel, veel te weinig inkomen hebt in een bepaalde, dan gaat men daar dus heel veel waarde aan te kunnen. En dan wordt dat dus heel belangrijk in die, in die brede welvaart voor juist die gemeente waar waar dus dan die, dat inkomen laag is. Dat, dat speelt dus een, een belangrijke rol in, in dit onderzoek. En dan geef ik meteen dat is weer een extra toegevoegde waarde van dit onderzoek wat in de eerdere studies niet is En als, dat we, dat nog even even de, als even we nog even heel concreet vragen, dan maken, dan want er door, stond een, een popelende <laughs> een vraag hier van de, van iemand kan binnen. Even kijken hoor, ik moet hem even opzoeken, over hoe verklaar je dan bijvoorbeeld uh, dat Terschelling er zo slecht uh, uitkomt uh, uit de brede welvaart, terwijl daar heel veel natuur is en uh, ook veel cultuur. Nou ja, dat is een beetje een, die, die, een, een gemengd antwoord waar ik het net ook eigenlijk over heb, is dat ja, niet iedereen die op Terschelling woont, die is daar gaan wonen, omdat hij dat nou fantastisch vond, dus die, die, die, die wil daar ook wat anders en misschien Klinkt dat wat extreem voor, het, voor de Schelling, en dat vind ik zelf wat extreem klinkt, tenminste, als ik het zo vertel, en dan heb ik het liever over mijn eigen gemeente waar ik hier woon. En ja, zoals ik gezegd heb, ik woon in het buitengebied, ik ben hier gaan wonen, omdat ik het fantastisch en mooi vind, en dat ik heel graag heel veel ruimte heb. Maar tegelijkertijd, en dan kom ik even terug op dat gedrag, wat je ziet is dat heel veel jongeren hier wegtrekken. Dus het is een vergrijzende gemeente, steeds meer ouderen en die jongeren gaan weg. Dus er is iets aan de hand, dat die jongeren hier toch niet willen wonen. En dat heeft misschien toch iets te maken met een gemis aan dingen die zij vinden in andere gebieden. En waar trekken zij vaak naartoe? Dat, dat zijn toch de grote steden. En misschien willen zij er toch meer cultuur en recreatie. Misschien is het toch dan iets wat er mist. En dat vinden wij in deze studie terug. Um, en dat geeft toch wel wat meer intuïtie dat... Ja, het is inderdaad zo dat niet iedereen is hier gaan wonen met, het, met helemaal... Dit is perfect voor mij. En gedeeltelijk is dat omdat je gewoon in een bepaalde gemeente geboren wordt en daar kun je ook niet. Dat is nu helemaal zo en dat hebben we allemaal. En ja, misschien vinden we dat ook niet zo mooi. Um, maar dat, dat dit soort, dit zijn wel illustraties die ik hier vertel. En daarom wilde ik hem even uit, het, uit de context van de Schelling trekken. Want dat vind ik dan wel heel extreem. Maar het, natuurlijk wat de Schelling nu niet maakt is ja het is een eiland. Dus je komt moeilijker in andere gebieden terecht. Dus per ja, definitie heb je natuurlijk een handicap. ...om gebruik te maken van andere gemeentes. Dat, dat geldt voor alle eilanden. En ja. dat is iets geografisch bepaald, daar kunnen wij niets aan doen. En om uh, wat meer de toepassingskant, uh, want nu hebben we even over de, onder de motorkap gekeken... ...door uh, een aantal vragen die uh, werden gesteld door, de, door Josse en uh, door Marijn. Als we het maar meer uh, op de toepassingskant uh, gooien... ...is een van de vragen die binnen is gekomen voor... Uh, Ma Marijn van uh, Matthijs de Vries. Uh, welke rol kan de provincie spelen bij het bevorderen van uh, de brede welvaart? Zou je daar de... iets over kunnen zeggen? Ja. Nou, ik, zeg maar, ik denk dat, dat de provincie uh, goed moet kijken naar de dynamiek die, die in de provincie speelt. En moet kijken van welke, welke gemeenten nou, kunnen elkaar op economisch of op uh, cultureel of op sociaal uh, gebied uh, elkaar goed vinden. Uh, en waar, waar zie je zeg maar, een soort uh, nou, samenwerking al, al tot stand komen? Uh, en hoe kunnen wij dat als provincie bevorderen? He, dus, dus dezelfde soort filosofie heeft het Rijk uh, uh, omarmd. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, dus na de discussie over de, de superprovincies, waarin er vijf superprovincies zouden moeten ontstaan, dat al nou, vrij snel afgeschoten werd, is er een soort herbezinning tot stand gekomen, waarin het Rijk zegt van nou we moeten eigenlijk niet meer... Ja, grote bestuurlijke uh, uh, uh, blauwdrukken over Nederland uitstorten. Maar we moeten juist van onderop datgene stimuleren waar al, ja, al de natuurlijke energie zit. Nou, dat, dus dat is het maakverschilperspectief. perspectief. Uh, en ik denk dat dat een hele, hele wijze strategie is. Uh, en ik denk dat de provincies daar, daar ook, uh, zeg maar, meer vanuit dat, dat perspectief uh, hun bijdrage zouden kunnen zoeken. Van waar kun je de gemeenten die, die nou samenwerken. Misschien zelfs wel een regionaal brede welvaartsplan hebben gemaakt. Hoe zou je die als provincie het beste, beste kunnen ondersteunen? Kan met kennis, kan met financiële middelen. Um, en, en soms ook waar het niet gebeurt zou een provincie ook best kunnen aanjagen en proberen de juiste mensen en de juiste gemeenten bij elkaar te zetten om te kijken van nou waar, waar zie je die complementariteit en waar, en waar kun, je, kun je elkaar versterken. Um, dat is, ik, ik ik geef toe een beetje een procesmatig antwoord. Uh, maar ja, ik denk dat provincies ook, ook heel, veel van, uh, heel veel van processen zijn. En wordt er dan onderling al tussen de provincies hier uh, over uitgewisseld? Um, nou, dat, dat, uh, dat, dat, dat denk ik wel. Men kijkt natuurlijk toch uh, toch sterk naar elkaar, en dat geldt zeker als het gaat om de, de kenniswerkers die. Uh, uh, ja, die altijd wel ergens in provincies uh, te vinden zijn. Ja, zo, zo, zo willen wij met de regionale planbureaus bijvoorbeeld uh, dus dan heb ik het over uh, Groningen, Drenthe, Zeeland, uh, Noord-Brabant en, uh, en Friesland, die vijf uh, planbureaus. Willen ook een soort ja, nationaal netwerk opzetten waarin het ook, uh, waarin praktijken over het gebruik van regionale brede welvaartsmonitoren uh, uitgewisseld wordt. En ook uh, hoe de inbedding van dit soort ideeën goed ook in beleidscycli, hoe die, hoe die tot stand komt. Daar, ja, daar zie je heel veel praktijken van in de steden, in de regio's. En het is heel interessant, denk ik, om ook, ook dat met elkaar uit te wisselen. En net als waar deze studie overigens ook voor pleit, hè, van gewoon leer van elkaar. En dat kun je doen door nou ja, soortgelijke gebieden op te zoeken. Die veel op je lijken, maar je kunt het natuurlijk ook doen... Door eh, ja, te kijken naar gebieden die helemaal niet op je lijken. Maar waar wel hele spannende dingen op dit vlak gebeuren. Ja. En um, Joks Jansen had het vorige keer ook heel erg over die dialoog. En jij refereerde in je referent je ook aan. Van, uh, nou, uh, heel mooi uh, deze kennis ja. die we hebben. Maar het gaat eigenlijk om de dialoog. Uh, kan je daar nog iets verder over uitweiden hoe je dat dan ziet. En uh, hoe dat, of dat al gebeurt bijvoorbeeld. Ja. ja, zonder kennis filosofisch te worden, hè, want dat, dat, dat, dat, dat, dat ligt dan een beetje op de loer. Maar je kunt een, een, een, een monitor zien als een, als een spiegel van de werkelijkheid. Hè, van, van, van zo staat het en dit is de welvaart en dit is het model, dus dit is de wetenschappelijke waarheid. Dat is één positie of je kunt een monitor zien of een, of, of een studie zien als een, als een hulpmiddel om met elkaar ook uh, uh, uh, de dialoog aan te gaan, het gesprek aan te gaan van wa, ja, waar is onze regio nou, nou goed in? Wat, wat kenmerkt ons nou? Um, eh, eh, maar ook wat zijn onze belemmeringen? En dan kun je evengoed nog wel die, uh, die wetenschappelijke studies uh, gebruiken. Als, als, als, maar ja, je, je, je, je kent er een iets ander gewicht aan, een meer pragmatisch gewicht als het ware. Um, en ik denk toch eerlijk gezegd van ook uh, ja dat, dat dat dat dat ook de grootste winst is als het gaat om dat perspectief van onderop hè? dus, dus hoe, hoe regio's dit soort denkbeelden nou kunnen gebruiken om nou ja, hun eigen kracht te vinden want let wel eh, lang hoeven de regio's hier helemaal niet over na te denken hè? was gewoon het ontwikkelperspectief werd van bovenaf opgelegd door het ministerie van de economische zaken of, of, of door regeringen eh, maar ja, zo, zo, zo uh, zit de 21e eeuw natuurlijk niet meer in elkaar. Het moet nu veel meer ja, van binnenuit komen. Het is veel complexer geworden. Het is veel gevarieerder geworden. En, en dat vraagt ook veel, ja, veel meer van regio's zelf. Om, om, om zelf op zoek te gaan naar, naar uh, nou ja, waar ben ik goed in? Wat, wat zijn mijn belemmeringen? Ja. Even kijken. Ik had nog, uh, dank je Marijn, ik had nog een vraag voor... Uh... Josse, die uh, via de chat binnenkwam, van uh, gemeente Den Haag adviseur. Um, wil je liever doelgroepenbeleid dan ruimtelijk beleid voor meer maatwerk ter vergroting van de brede welvaart? Heb je daar een perspectief op? Oh, je geluid staat volgens mij uit. Zou je die aan kunnen zetten? Ja, een hele goede vraag. Ik zou uh, in deze bijeenkomst zeggen meer doelgroepenbeleid en ik zou op een andere bijeenkomst zeggen meer ruimtelijk beleid zeg maar. De, ja, het is het natuurlijk allebei. Ik heb juist, uh, ja als het gaat bijvoorbeeld, ik, ik bemoei me uitgebreid met debatten over diversiteit, ongelijkheid, inclusie en zo. Dan probeer ik juist altijd heel erg die regio te pushen, want dat ontbreekt daar bijvoorbeeld volledig. Um, ja, bij dit denk ik van, het is ook wel weer belangrijk om andersom te kijken, omdat ja, dit haast een Um, een fantastisch beeld van de Randstad misschien uh, geeft en ja, dat dat, dat kijk het naar doelgroepen, dan zie je ineens daar toch allemaal pockets in waarin toch wel heel veel armoede bijvoorbeeld is. Um, dus ja, het is belangrijk het allebei te doen en daar een balans in te vinden. En uh, ja, volgens mij draagt deze studie gewoon een stuk bij en andere studies daar ook weer een stuk aan bij en is het uiteindelijk de optelsom. Ja, is de volgende stap hierna om verder in te gaan zoomen. En dan kom je vanzelf ook wel ja, dichter bij die doelgroepen. En dan zie je ineens van, oh, maar wacht, die ene randgemeente. Ja, die zit toch echt wel heel anders in elkaar dan die andere. En daar blijken ze toch wel een heel stuk minder tevreden. Ja, dat, dat ga je pas zien door ja, daar verder in te verdiepen. En niet puur door geografische afstanden, zeg maar. Um, ja, tegelijk is het ook heel belangrijk wel te kijken als je andersom bekijkt van. Uh, ja, dat dezelfde doelgroep daar misschien tegelijk ook wel weer meer kansen heeft dan in het oosten van Drenthe. Gewoon puur door de, de dynamiek die er aanwezig is. Dus ja, dan is juist wel weer heel belangrijk om in zo'n debat wat over die doelgroepen en armoede gaat, juist die ruimte wel te noemen. Dus het gaat twee kanten op. En met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen waar we al aan refereerden, uh, wat zou jou, uh, nou ja lessen daarvoor zijn. Wat wil je de, de lokale politici en de beleidsmakers die vervolgens aan de slag gaan met de, de coalitieakkoorden meegeven op basis van deze discussie? Ja, ik denk toch wel van kijk goed over de grenzen. Dat is niet altijd hetzelfde als van dat je ook meteen moet fuseren. Daar zijn mensen in gemeenten vaak heel erg bang voor, zeg maar. Um, maar probeer wel toch te benutten... Wat in andere gemeenten ook is. Te kijken of je alles in elke plaats zelf nodig hebt. Als het, uh, ja, dat het geen competitie met elkaar wordt. En dan een race naar de bodem of zo. Dat, uh, ja, dat laat dit denk ik wel mooi zien. Van, van proberen van elkaar te profiteren. En niet ja, kapot te concurreren, zeg maar. Ja, ja heb je soms gewoon met, met dingen als bedrijventerreinen Of zo'n factory outlet center. Of ja, wat iedereen wil binnenhalen. Of allebei... Uh, een zwembad willen en dat voor ons is het allebei te duur. Ja. Marijn, heb jij nog een, uh, een laatste eye-opener die je uh, mee wil geven aan uh, de lokale politici en de beleidsambtenaren? Nou, ik, dus, dus ik zou ook pleiten voor die, uh, voor die regionale samenhang en, en, en dat, dat er toch, toch wel in, elke, in elk coalitieakkoord toch wel een paragraaf komt over uh, regionale samenwerking. Uh, wat, wat niet al zelfsprekend is, heel veel gemeenten zijn toch wel heel erg uh, met zichzelf bezig en heel erg gericht op de, ja, op de, op de dynamiek in hun, uh, in, binnen hun eigen gemeentegrenzen. Maar ja, er zijn zoveel uh, uh, uh, opgaven, nou, noem het wonen, uh, noem het stikstof, noem de, uh, noem de werkgelegenheid. Ja, dat zijn allemaal ja, systemen, kun je haar zeggen, die... die uh, die gemeentegrenzen overstijgen, die, die een zeker regionaal karakter hebben. Het zijn eigenlijk wezen regionale systemen. En daar moet je als gemeente toch, ja, toch, uh, toch in meedraaien en proberen dat, dat ja, daar, daar ook, in die, ook in die systemen het goede te doen. Dus je kunt eigenlijk als, als, als individuele gemeente daar, daar, daar niks, uh, niks, geen visie op hebben. Dat dan, uh, ja, dan, dan, dan heb je uiteindelijk minder, minder invloed. Uh. Ja. Uh, met het oog op de tijd gaan we, de, gaan we naar het slot en wil ik uh, vragen aan, uh, aan Mark uh, hoe je nu verder gaat met uh, deze reflecties en uh, deze discussie en hoe jullie dat in het onderzoek uh, daarmee verder gaan. En misschien kan je nog wat vertellen over de What Works School, uh, over hoe we dit uh, in de praktijk gaan brengen. Uh, heel graag. Um, ja, nog eens hebben gezien, denk ik, het brede welvaart geeft denk ik een heel mooi denkkader om integraal en in samenhang de toekomst van Nederland te beschouwen. En, en, en, en dat is eigenlijk, denk ik, ook hoe dit onderzoek gebruikt zou moeten worden. Ik sluit hier dus ook erg aan bij Marijn, waar hij zegt van, van, we moeten die spiegel hier gebruiken. En, en om dan in die discussie van, wat is er nou echt aan de hand, kom je tot het echte beleid van wat niet belangrijk is. En ja, als we dus wat verder denken, en het is verder verbinden, en ik denk dat daar een groot deel van de toekomst van het onderzoek zit, is dat hier eigenlijk alle klassieke ruimtelijke vraagstukken ook weer in terugkomen. Dus, dus wat, wat belangrijk is, want het komt al langs, is die mobiliteit, is wonen en is werken. En is eh, en dus ook de, de ruimtelijke ordening zelf. En, en, en al deze aspecten, die, die, die hebben een plekje zeg maar, in die brede welvaart. En dat zouden we meer moeten integreren... En dat is, dat is een kwestie van combineren van de oude kennis die we allemaal al hebben, en, maar ook het verder brengen in, in de zin dat, dat juist die integraliteit meer voorop moet komen te staan. En hoe komen dan die trade-offs en die, en die, die trade dus de verschillende onderdelen, hoe komen die dan naar boven en hoe kunnen we daar dan beleidsmatig keuzes in maken? Ja, dat kunnen wij niet doen, maar dat zullen beleidsmakers moeten doen, maar dat, dat is dan het spel. En, en ja, dan, dan zie ik me langzaam ook schuiven. Dus ja, ik kan ook wat detail uh, gaan vertellen over hoe ik het onderzoek echt verder kan brengen in de, in, vanuit, vanuit de wetenschappelijke optiek. Maar laat ik dat even achterwege laten. Uh, dat staat wel in de publicatie. Maar langzaam verschuif ik dus naar de hoe -vraag toe. En, en dat, dat, die hoe-vraag komt ook heel mooi denk ik aan de orde in, in de Waterworks School. Waar ik dan even, even heel mooi reclame voor uh, wil maken. Um, ik denk dat het een prachtig mooi... Uh, een gevarieerd programma hebben we voor de Wat Weer uh, uh, die vindt plaats op 10 maart en dan gaan we echt dieper in op brede welvaart in de regio, maar we hebben allerlei workshops en in die workshop gaan we in hoe ga je evalueren, um, maar ook uh, hoe ga je om met adaptief en leren beleid, uh, iets, iets voorkomen anders, uh, we gaan verkennen waar wat werkt, uh, met wie werk je nou samen en wie niet, we gaan precies een workshop hebben over het spiegelarm wat ik net uh, allemaal heb, uh, uitgelegd en getoond en, en geldt het dan voor mijn regio en met wie zou ik dan samen moeten werken? Dat komt er ook weer voor toe. We hebben dus die gastspreker die iets vertelt over, uh, over hoe je omgaat met individuen en die het spiegelt aan, aan de situatie in België en we hebben een prachtig mooie paneldiscussie die hopelijk spannend wordt met Marco Pastus die iets vertelt over zijn ervaringen in Amsterdam en Marielle Gebber die iets gaat vertellen over de aardbevensproblematiek in Groningen en wat daar dan de, de ervaringen zijn en hoe dat weer relateert aan brede welvaart een prachtig mooi programma en uh, kijk er even naar. En ik ben van harte welkom als iemand komen. Dankjewel, Mark. Voor jou, Femke. Ja, um, maar uh, op de valreep komen er nog andere vragen binnen. Dus die, uh, die zal ik jullie niet meer stellen. Maar ik vind hem wel leuk om even mee te geven, omdat het een koppeling is naar vanavond en de persconferentie. Er werd ook gezegd uh, nog in de chat van. Uh, in de coronaperiode, hoe het hybride werken en de invloed uh, op het beleven van brede welvaart, of dat uh, niet verwerkt zou kunnen worden in de studie. Dus uh, nou ja, dat is er eentje met het bruggetje naar vanavond. Maar uh, ik wil jullie hartelijk bedanken. Uh, en hiermee komen we aan het einde van het uh, seminar. Thuis wil ik u belang, uh, bedanken voor uw belangstelling en de bijdrage aan de discussies in de chat. Uh, en natuurlijk een bijzonder dankjewel aan onze sprekers van vandaag. Uh, Hans, Mark. Marijn en Josse. En achter de schermen. Laura, Emiel en Marieke. Als mede onze partners. Het SCP en het CPB. Uh, voor meer informatie over. De, de, het rapport. Uh, dat je zojuist besproken is. Uh, verwijs ik u graag naar onze website. Uh, en ook. voor aanmelden van de What Works uh, School. kunt u. Uh, via onze website. Uh, u aanmelden. Uh, en ik hoop daarmee. Uh, uh, de, de, jullie terug te zien de volgende keer. bij de volgende reeks. We hebben natuurlijk nu. Uh, brede welvaart in de gemeente gehad. Vorige keer ging het over regionaal beleid en over mobiliteit uh, en er komt een vervolg uh, en uh, daar hopen we jullie allemaal weer bij terug te zien. Voor nu bedankt voor uw aandacht en uh, we zien u graag terug over, uh, bij de volgende seminar en uh, ook mede namens onze partners uh, uiteraard. Dank jullie wel.